Welkom bij de tweede aflevering van PvdA Praat, waar we eens per maand op woensdagavond in gesprek gaan met boeiende mensen binnen en buiten de partij. Vanavond gaan we in gesprek over armoede en over de gevolgen daarvan. Uh, dat doen we met een volle tafel en dat doen we ook heel graag met de kijkers thuis. Dus het is niet alleen maar PvdA Praat, het is ook PvdA Luistert. Uh, en de vragen kunnen worden ingestuurd via onze WhatsApp-lijn. En het nummer daarvan is 06 13 44 4060. Dus stuur graag vragen in en dan zal Luc Pepers twee maal langskomen om die vragen aan onze experts hier aan tafel voor te leggen. Uh, de geweldige gasten die we vanavond aan tafel hebben zijn Tim Sjongers, uh, de al niet meer zo nieuwe directeur van de wij bekman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. We hebben um, Stella de Zwart, schrijver, spreker, ervaringsdeskundige. Uh, verder uh, Wouter Struik, uh, wethouder armoedebeleid in Nissewaard. En Barbara Katman, woordvoerder armoede in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Van harte welkom, fijn dat jullie er zijn. Uh, de eerste vraag waar ik graag met jullie bij stil willen staan, st zou willen staan is... Wat verstaan we eigenlijk onder armoede? En misschien stellen, moet ik dan maar bij jou beginnen. Wat verstaan we onder armoede? We of ik? Begin maar bij jezelf. Um, ik versta eronder als toen ik niet genoeg geld heb om uh, eten te kunnen kopen voor mijn kinderen. Dat versta ik onder armoede. En dat je constant aan het nadenken bent van hoe kom ik uh, de dag door om het uh, juiste eten op tafel te hebben. En uh, los van de vaste lasten die je moet betalen. Maar als je altijd genoeg geld hebt gehad om de dingen te kunnen doen, dan is het omschakelen in je hoofd als je... Gewoon niet meer genoeg geld heb. Dat is voor mij armoede. En dan kan ik nog veel breder trekken. Ja. Hier al meteen heel erg fijn dat we jou aan tafel hebben. Want we spreken vaak over dingen zonder dat we precies weten waar we het over hebben. Uh, dat leren we van Tim. Dat het belangrijk is om ervaringsdeskundigen erbij ja. te hebben. Want anders uh, is het maar iets abstracts en iets ver weg. Uh, en dan is het ook niet echt tastbaar. Um, Wouter, uh, in, in jouw gemeente hebben jullie daar een definitie van van armoede? Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, het sluit wel uh, aan dat we, uh, wij, tenminste als ik er ook zelf naar zou kijken en als gemeente naar kijken, het niet mee kunnen doen. Doen, hè? Dat je echt ook echt elke dag weer stress hebt om ervoor te zorgen dat je je boontjes uh, kan doppen. Maar uh, daarom is het volgens mij ook heel belangrijk dat je altijd ook kijkt naar ervaringsdeskundigheid. Dus dat organiseren we in ieder geval in de gemeente ook heel actief. Zodat er altijd ook een kritische blik is, ook voor mijzelf, uh, om uh, na te gaan van uh, slaan we de juiste toon aan? Uh, kunnen we ons enigszins verplaatsen in de, in de leefwereld van andere mensen? Uh, want vanuit het stadhuis zelf gaan we het anders echt niet helemaal oplossen. En uh, Barbara in de Tweede Kamer... Uh baseren we ons op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek... als het gaat over armoede. Is dat nou een beetje een definitie die dekt wat Wouter in de gemeente meemaakt... en wat Stella uit eigen ervaring inbrengt? Nee, ik denk dat we op een punt zitten dat we eigenlijk juist weg moeten blijven... Van, van die cijfers en die definities. Want je ziet dat we de hele tijd over armoede praten... in de, dus deze koopkrachtcrisis of energiecrisis, of hoe mensen het ook willen noemen... Maar ik vind op dit moment dat we gewoon in een kostencrisis zitten, waardoor we eigenlijk iedereen de armoede injagen. Terwijl in principe zou het niet zo moeten zijn dat die armoede er is. Mensen zouden bijvoorbeeld gewoon voldoende moeten verdienen om die kosten te kunnen betalen. En sommige kosten zijn nu ook gewoon te duur als je het afzet tegen het salaris dat mensen verdienen. Uh, en dat maakt dat als we alleen maar naar, naar die systeemcijfers en die definities blijven kijken van ja, dit moet toch wel toereikend zijn om je leven te kunnen betalen. Dat we dan de hele tijd over armoede praten, terwijl we het juist over die kosten en vaste lastencrisis uh, moeten hebben. En er juist over moeten hebben dat uh, de lonen gewoon uh, niet hoog genoeg zijn om je leven te kunnen betalen in Nederland. Ja, Ik denk zelf dat het en-en is. Ik ben het er helemaal mee eens dat het uh, momenteel echt een kostencrisis is. En het grootste gevaar dat er nu is, volgens mij, is dat iedereen die dit jaar zijn wintervakantie een keer heeft moeten uitstellen omwille van de kosten volgend jaar gaan roepen dat ze in armoede geleefd hebben. Nou, het is niet hetzelfde. Je hebt een keer de dingen niet kunnen doen zoals je ze wilde doen. Anderzijds weten we, en dat wisten we al langer, maar heeft het CBS vandaag wel duidelijk gemaakt dat een ziektemaker is en een schruipmoordenaar is. Hè? Als er het verschil tussen de rijkste procenten in het land en de onderste procenten in het land qua inkomen en vermogen 25 jaar verschil in gezondheid betekent, ja... Dan zijn we bepaalde mensen wel iets ontandoen, als we dat ook niet durven benoemen. Het probleem is echter, en daar slaat ik ook weer bij aan, we kijken armoede aan de inkomenskant. Hoeveel geld komt er binnen en we kijken niet naar de, uitkomst, de uitgavenkant. Dat doen we eigenlijk niet. Nu we met een kostencrisis zitten, beginnen we dat wel te doen, want het raakt ook de middenklasse. Maar we hebben het eigenlijk altijd aan de inkomenskant bekeken en ik denk dat... Als je vier jaar in armoede leeft onder die, wat is het dan, 130 procent van het bestaansminimum, mm -hmm. hè, afhankelijk van de gemeente natuurlijk, hè, want zo wordt het georganiseerd. En ik wil dat je daar ook een onderscheid moet maken in, oké, okay, je kan even kortstondig arm zijn, en dan heb je ondersteuningsmaatregelen, die help je even, en dan spijt genoeg een voedselbank of zo, weet ik veel. En dan kan je nog steeds een gezinssysteem organiseren waarin alles oké okay gaat, maar eens het langdurig wordt, plus vier jaar, nee. Ja, dan komt er heel veel andere negatieve effecten ja. bij. En dan heeft het ook uh, effect op de ontwikkeling van kinderen en noem maar op. Dus ik denk dat we daar wel. Enerzijds, we hebben definities nodig, ja. maar anderzijds die definities gaan ons ook wil doen verbieden ja. voor wat het daadwerkelijk is, dus ja. daar ben ik het wel mee eens. ik ja. ja. denk dat het belangrijk is om stil te staan bij de gevolgen inderdaad, maar dat we ook nog veel te weinig weten over de oorzaken. Uh, lange tijd was ook het beeld van ja, mensen die in armoede leven, die kunnen dan zeker niet zo goed met hun geld omgaan, uh, maar hè, vaak is het gewoon toeval waardoor je in armoede terechtkomt. Dus het is ook een opeenstapeling van toevalligheden die je overkomen... waar je helemaal niks aan kunt doen. En voor je het weet zit je in een, een verschrikkelijke spiraal. En volgens mij schrijf jij daar het een en ander over in jouw boek, Stella. Armoede ja. krijg je gratis. Misschien kun je daar iets over vertellen. Uh, ik, ik heb het zelf dus meegemaakt wat jij net zegt, van ik ben... Ik had altijd een goed leven, laat ik het zo zeggen. Ik heb nu ook een goed leven, maar een ander soort leven. Ik leefde in een bubbel, in een modebubbel, en ik was accountmanager. En uh, de liefde tussen mijn ex-partner en mij was op een gegeven moment op. We gingen uit elkaar en op het moment dat we uit elkaar gingen... hadden we nog een uh, gezamenlijk koophuis. En uh, ik kreeg in hetzelfde jaar dat ik mijn baan kwijtraakte, uh, ik werd ziek, ik kreeg baarmoederhalskanker en zo stapelden heel veel dingen zich in één keer bij elkaar op. En ik had, um, uh, zeg maar, ja, heb ik nou de juiste mensen in mijn omgeving gehad, ja of nee, dat heb ik niet gehad. Uh, en ook niet vanuit de overheid. Dus ik had het niet vanuit mijn privéleven, had ik het niet. Omdat heel veel mensen die hadden zoiets van... ja, we hebben je verhaal nu al één keer gehoord, twee keer gehoord, drie keer gehoord. Wat kunnen we doen? Ik wist ook niet wat andere mensen voor mij konden doen. Dus je, je komt in een visuele cirkel terecht... waar je niet weet hoe je eruit moet komen. Ja, en dan ga je zoeken naar oplossingen. En dat vond ik zelf het allermoeilijkste, omdat ja. je de weg binnen... De gemeente wist ik echt, ja, ik kwam alleen maar in het stadhuis of op het stadsdeel voor mijn rijbewijs, aangifte te doen voor mijn kinderen en uh, voor de rest, ja, paspoortverlenging, dat was het. Maar voor de rest kwam ik daar eigenlijk niet. Dus ik vond dat zelf uh, het allermoeilijkste. Alle ik had het liefste gehad op het moment dat ik mijn baan kwijt was geraakt. had ik het liefst gehad dat ik bij de, uh, het UWV te horen had gekregen: Nou, mevrouw de Zwart, ik hoor dat u gescheiden bent, ik hoor dat u ziek bent geworden. Waar kunnen we u bij helpen en waar loopt u tegenaan? Dan had ik niet dat hele uh, parade- of lokettenparade achtig uh, toestand gehad. Dan was ik er veel eerder uit geweest. En wat heeft nou uiteindelijk de doorslag gegeven in het eruitkomen? Je eigen doorzettingsvermogen bij het langslopen van alle loketten? Ja, ja ik denk allebei. Ik ben, um, ik ben zelf dyslectisch... En ik ben over een, een drempel heen gestapt om mijn verhaal te gaan delen op Facebook. Dus ik had s'avonds dan het boek gelezen, uh, voorgelezen aan mijn kinderen. En dan had ik hun weer teruggebracht naar bed, omdat het dan lekker warm was in mijn eigen bed. En uh, toen ben ik uh, gaan delen. En doordat ik mijn verhaal ben gaan delen op Facebook, kreeg ik tips van onbekende mensen... En die onbekende mensen, die zetten mij weer op het spoor naar het volgende uh, loket. En zo uh, groeide mijn wereldje, werd groter. En toen ik eenmaal de stadspas kreeg van Amsterdam, werd ik uh, stadspasambassadeur. En daar kwam ik dan bij de gemeente binnen zelf en die hoorden dat ik mijn verhaal kon vertellen. En zo ben ik stapje voor stapje dichter bij loketten gekomen, waardoor ik het een beetje snapte hoe, hoe het werkte binnen de gemeente Amsterdam. Ja. Dus het is een en-en geweest en hulp van buitenaf en ook omdat ik als ik ergens in bijt, dan bijt ik erin en dan blijf ik net zo lang doorgaan. Dat is, dat is heel erg indrukwekkend, want we weten ook uit uh, wetenschappelijk onderzoek... Hè, dat als je eenmaal in de financiële stress zit, dat je daardoor je denkvermogen zo belemmerd is... dat het alleen nog maar erger vaak komt dat je, wordt, dat je gewoon niet ziet hoe je eruit moet komen. Dus uh, indrukwekkend hoe je daarvoor uh, gebokst hebt. Maar iedereen doet het op zijn eigen manier, oh. hè? Dus, ja. uh, zoals ik het heb gedaan, hoeft niet de juiste manier te zijn, maar ieder. Ieder mens krijgt een mogelijkheid wel of niet aangeboden. En de een heeft gewoon wat meer pech dan de ander. Ja. Maar dat het gelijk het vermogen, want dat vind ik persoonlijk, wordt nu heel veel aangehaald. Dat constant wordt gezegd, het vermogen van de persoon wordt zo aangetast, waardoor die niet meer normaal kan denken. Nou, Ik denk dat dat dat voor ieder mens weer anders is. Zeker. Maar dat is ja. mijn opvattingen. Ja. Hey, en al die loketten, Wouter, heb je daar in uh, Waard ook een handje van? Of uh, <laughs> doen jullie daar wat aan? Ja, we zullen te... uh, ja, vast en zeker <laughs> ook slechte voorbeelden <laughs> hebben overigens. Ja. Maar we hebben wel, uh, als het gaat over uh, armoedepreventie, hebben we wel echt een, een, een, een, een, een, ja, een super bevlogen team van mensen die zich ook kunnen verplaatsen... in een ander, ook niet oordelen... over een ander, maar gewoon... Uh, hulp willen bieden, ernaast willen gaan staan... om ook daadwerkelijk iets, uh, iets... te gaan doen. En als ik dan... dat hoor, die toevalligheden, ja, dan moeten wij... als gemeente eigenlijk gewoon... zoveel mogelijk toevalligheden creëren... Uh, dat iemand... op wat voor manier dan ook... Uh, aangehaakt kan worden bij een voorziening... of iets wat, wat de gemeente ook kan bieden. Maar die knop... En die cultuur moet aanstaan bij iedereen in de gemeente van... ja, het is niet iemands eigen schuld of allemaal ja. oordelen. Je moet gewoon nieuwsgierig zijn naar de persoon. Wat is het verhaal en wat kan je dan als gemeente bieden? Ja. Want de vraag is, als we het als gemeente niet doen of niet kunnen doen... ja, wie gaat dat dan wel doen? Ja. Is dat toevallig de buurvrouw? Ja, die moet je misschien ook juist weer op het spoor zetten... Ja. Ook om bij de gemeente weer aan te kloppen voor wat er allemaal mogelijk is. Want er is zoveel mogelijk, alleen moet je wel willen en kunnen en durven verplaatsen in een ander. Ja. Daar begint het wel mee. En we zijn in Den Haag nog wel gewend om te denken in termen van koopkrachtplaatjes. En dan gaan we al die puntenwolken zitten ja. bestuderen. Ja. En zeggen oh, kan helemaal niet dat ja. die zo erbuiten valt en die zo erbuiten ja. valt. Maar de grootste koopkrachtveranderingen voor mensen, de grootste verandering in je portemonnee is bij grote levensgebeurtenissen. En daarom ja. is het juist belangrijk om dan, zoals jij zegt Stella, als je gaat scheiden, als je arbeid ongeschikt wordt, als je een ongeluk krijgt, dat ja. soort gebeurtenissen, dan heb je net even wat extra hulp nodig. Ja. Of soms ook gewoon een hè. Blijf maar even weg als gemeente. Ja. Zeker bij die life-changing events, hè, zo heten ze dan. Uh, zeker als iemand is weggevallen of je gaat door een scheiding. Maar die, die molen, en het is een wantrouwenmolen waar je in komt... Hè? Of, je, of het nou is dat je structureel arm bent... en dat dat ook generatie op generatie wordt overgegeven... want dat wordt in Nederland ook steeds erger. Of het komt dat je... nou ja, er, En daar ben je sneller dan je denkt. Uh, je gaat scheiden uh, of uh, je gaat scheiden en je wordt ook nog eens ziek. Dan da da gaat het al heel, heel snel slecht. Ja. En wat gebeurt er eigenlijk? Die hele molen van wantrouwen, die gaat gelijk aan. Je moet meteen allerlei formulieren op, op invullen. Uh, de rekeningen stapelen zich op, terwijl je geen idee hebt hoe je dat moet betalen. En als we mensen soms even op dat moment drie maanden adempauze zouden kunnen geven, zodat ze en iets kunnen verwerken en misschien ook nog even de tijd hebben om te bedenken. Hoe, hoe kom ik hieruit? En als je dan die hulp neerzet, dat zou echt al een hoop schelen. Ja, ik denk ook dat het veel zou doen voor het vertrouwen in de politiek. Als je de mensen wantrouwen tegemoet treedt, geen wonder dat er zoveel wantrouwen is ook richting de politiek. Ja, ik mag nog wel want de energiecrisis en de energietoeslag. Uh, dat, dat, ik, ik, ik, ik verweer me altijd. Of ik kom altijd een beetje in het verweer als het gaat over uh, dat we natuurlijk dat geld ook als gemeente uh, hebben uitgekeerd aan, aan veel van onze inwoners. En dat zijn echt uh, schrikbarend veel overigens, uh, kan ik je vertellen. Maar uh, dat we ook bijna gewend zijn aan het instrument wat is toegepast. En wij hebben als team toen echt wel, zijn we echt heel verdrietig geweest dat dit de, de maatregel was omdat we gewoon geld overmaken, ook niet zomaar de oplossing is. En ook een beetje makkelijk gedacht is, van hier heb je een zak met geld, en ga het maar regelen. En we hebben het bijna wel als gemeengoed geaccepteerd, omdat iedereen het over de energietoeslag heeft. Maar het is gewoon een slechte, ook niet menselijke manier eigenlijk, om er gewoon lekker anoniem een zak met geld over te maken, terwijl de echte fundamentele problemen worden zo niet aangeraakt. Ja, ik denk, ik denk wel... Kijk, we wel, en dat, dat zit ook in het verhaal van Stella, en jij ja, verwees er ook naar, maar kijk, wat we heel vaak zien in, bij ellende in het leven, bij armoede, bestaansonzekerheid, noem maar op, wat we heel vaak zien is dat alles begint bij een gebroken relatie. Dat kan met je partner zijn, dat kan met je werkgever zijn, zien de, sinds de toeslagenaffaire kan dat met de belastingsdienst zijn. Maar vaak zit een gebroken relatie aan de voorgrond van heel veel ellende. En dan kom je in een live event terecht... En dat wil zeggen, het feit dat we dat weten, dat live de grote, grootste armoedemaker zijn, de grootste bestaansonzekerheidmaker zijn zijn, wil ook zeggen dat we preventief kunnen handelen. Ja, Want dat wil zeggen dat de hulp na een blijkbaar niet op orde is, anders hebben we... Maar wat je ook ziet, en dat is problematischer, is dat als mensen dan eindelijk na jaren hulpverlening er toch uit geraken, dat dat vaak te maken heeft met herstel van een sociale relatie. En dan is dat... Een buurvrouw die zegt, ik ga wel even mee naar de gemeente, want mij nemen ze serieus. Het kan een nieuwe liefdesrelatie zijn. En wat problematischer is, is dat als het officiële hulpverlening is, dat het dan 9 op de 10 iemand is die zijn boekje te buiten gaat. Die buiten de regels treedt. En daar zit het problematische. Voor ons als politieke partij denk ik dat we daar naar moeten kijken. En als we weten dat een scheiding tot armoede kan leiden en we weten dat dat bij laagverdieners ook tot armoede leidt ja waarom zit dan bijvoorbeeld relatietherapie in de basisverzekering van minima ja. Ja. Ja. ik wil ik, ik, ik, ik, ja. dat we het daarover moeten hebben dat zijn de oplossingen ja. Ja. en we kunnen blijven praten over hè, wat is het dan en wat doet het dan ja. maar we kennen de oorzaken ondertussen wel ja. Ja. het is uiteindelijk ook gewoon het feit dat het leven voor veel mensen te duur is geworden dat inkomen beter uh, meer opbrengt dan arbeid en minder uh, arbeid meer belast wordt dat zijn die grotere macro dingen maar voor een gemeente kan je vol ...volgens mij op klein niveau veel doen. En ik denk dat in brede zin sociale relaties gewoon een blinde politieke vlek geworden zijn. En ik zou het een beetje eenvoudiger maken. Ik heb die energietoeslag voor mijn stiefmoeder ingevuld. Mijn hemel, wat je dan allemaal voor, voor formulieren moet aanleveren. Super ingewikkeld, ja. Dus uh, daar, daar, daar kunnen we ook uh, wat verbetering in doorvoeren. We gaan uh, naar Luc Papers, want die heeft vragen binnengekregen van onze WhatsApp-lijn. Uh, die kunnen binnengestuurd worden via 0613444060, want de PvdA praat niet alleen, maar luistert ook. En luistert nu naar Luc. Zeker, dankjewel Esther Mirjam. We hebben een aantal ontzettend leuke vragen binnengekregen. En ik heb een selectie gemaakt van drie vragen. Uh, Barbara, de eerste vraag die is voor jou. Um, we hebben hier Ed en Ed vraagt, er zijn verschillende ondersteuningsmaatregelen genomen, uh, elke gemeente vult die zelfstandig in, dat betekent ook dat het afhankelijk is van waar je woont in Nederland uh, met hoeveel ondersteuning je krijgt, moet dat niet gewoon landelijk gelijk worden getrokken? Nou, een hele goede vraag en een hele terechte vraag. En ik kom letterlijk net van een debat waar we dit weer hebben gevraagd. Uh, en uh, we hebben de vraag ook gesteld, zet hem dan tenminste op 130 van het sociaal minimum. Nu hebben gemeenten uh, de middelen gekregen om voor 120 te doen. Maar je ziet dat sommige gemeenten het niet doen. Die krijgen nog 110 of 115. Waar ik zelf vandaan kom, Rotterdam, daar is het helemaal vreselijk. Daar is een filantropische instelling opgestaan. Die heeft gezegd, gemeente, als jullie de sociale uh, voorzieningen niet regelen, dan gaan wij het doen. Ik bedoel even, daar moet je je kapot voor schamen als Nederland. Dus die hebben tegen de gemeente gezegd, wij vullen het aan tot 140. Maar je zou dan maar net wonen na de paar honderd meter buiten het bordje Rotterdam. En, en daar ligt dan zo'n gemeente waar je 115 krijgt. Dus echt het minste wat je kan doen, wat gewoon fatsoenlijk is richting alle Nederlanders, is, is doe in ieder geval gelijke monniken, gelijke kappen voor iedereen, zodat er gewoon geen rechtsongelijkheid is. Dat is echt het minste uh, wat, uh, wat burgers van hun overheid mogen verwachten. Maar ze willen er niet aan en ze willen die beleidsvrijheid richting gemeente houden. Uh, en ik begrijp ook niet dat als je dan de midden toekent op 120, verplicht dan in ieder geval gemeentes om die 120 ook te doen. Zorg dan in ieder geval dat het, dat het gelijk is. Het is van de gekken. We hebben er weer uh, breed, uh, oppositie breed om gevraagd en ook vandaag hebben we het niet gekregen. Oké, okay, dankjewel Barbara. Uh, de volgende vraag is van Thijs en die is voor Wouter. Wouter, uh, mensen schamen zich over het algemeen heel erg om hulp te vragen. Dat doen ze ook vaak niet. Uh, hoe kan je als gemeente ervoor zorgen dat je die mensen een helpende hand toereikt en dat je ze ook vindt? Ja, wij doen eigenlijk nou ja, door middel van ervaringsdeskundigheid... want dan hebben we echt ook mensen in ons team zitten die zelf ook zeggen... ja, ik ging ook geen hulp vragen, want dat durf ik niet, of dat vond ik niet fijn. Of mijn kinderen hebben er straks last van op school. Uh, doen we, zoeken we eigenlijk zoveel mogelijk verschillende manieren. Door heel veel ook uh, als het gaat over vroegsignalering, de nieuwe wet die daar ook voor is. Dat we bijvoorbeeld met vriendelijke kaarten, mensen waar een betalingsachterstand is... ...uitnodigen uh, met mooie plaatjes op een vrolijke manier... ...zonder dat als die per ongeluk ergens anders terecht komt... ...dat er bepaalde beelden ontstaan... ...om mensen op een positieve manier te benaderen... ...om hulp uh, te vragen... Uh, ...en eigenlijk ook uh, alles aan te doen... ...dat alle mensen in de omgeving... ...ook op de hoogte zijn van alle voorzieningen die er zijn... ...zodat je eigenlijk niet alleen de mensen zelf... ...maar ook de omgeving aanspreekt om het taboe uh, te doorbreken. Oké, okay, dankjewel. Tim, de volgende vraag is voor jou. Als we over armoede praten, dan spreken we vaak over de sociale ladder. En dat we mensen daaruit moeten helpen en dat ze moeten opklimmen op de sociale ladder. Uh, wat is er eigenlijk mis met onderaan de sociale ladder zitten en waarom hebben we überhaupt nog een sociale ladder? Ik weet niet of er iets mis is met onderaan die sociale ladder te zitten. Maar het is wel zo dat als je, kijk, als je laag opgeleid bent, dan word je laag genoemd. Hè. Dan word je laag betaald, laag gewaardeerd. Hè. Dus ik denk niet dat niemand wil hier uh, laag genoemd worden. Gelukkig zijn we met z'n allen, denk ik, hoog opgeruimd. Uh, volgens mij is er niks mis mee, maar als dat betekent dat je geen leven kan opbouwen zoals een ander dat voor zich ziet. en Ik denk dat daar het grootste verschil in zit. Hè? We willen eigenlijk, denk ik, als sociaaldemocraten, dat iedereen in de mogelijkheid gesteld wordt om het leven min of meer op te bouwen zoals hij of zij dat binnen realistische kaders voor zich ziet. Nou, je mag er redelijk zeker van zijn dat als je de dag van vandaag je masterdiploma hebt, dat die kans relatief klein wordt. En ik denk dat daar vooral veel fout mee is. En dat is ook... Kijk, dat is mijn grootste angst is nu... ...dat we gaan denken dat we allemaal even arm zijn geweest. We zeggen ook, hè, we worden allemaal een beetje armer. Ja. ja, maar iets meer worden, dan moet je het al zijn. Je kan niet rijk zijn en armer worden. Dan kan je rijker worden of minder rijk worden. Je kan wel arm zijn en armer worden. Dus dat gaat ik over de armen. Die worden armer. De rest heeft even wat minder. Maar wat mij nu ook opvalt is dat we het, we hebben het alleen maar over de armen nu, ja. we, het, we moeten het over de niet-armen hebben, ja, want er is niemand, niemand die arm is, heeft de laatste twintig jaar onder knoppen gedraaid nee. en zij, het zijn de knoppendraaiers die bepalen hoe laag de laagste treden van die ladder zit, dat zijn niet de armen. Nee. En nu dat de middenklasse arm wordt of armer wordt of wat minder heeft, gaan we het allemaal uh, kritisch benaderen en gaan we de één talkshow naar de ander op televisie, de één congres naar het ander. En dan gaat het weer over de armen. Maar zij hebben niet de oplossing en ze zijn vaak ook niet de oorzaak. Ja. Dus ik denk dat we dat echt dringend moeten hebben. We moeten naar boven kijken en dan, hoe hebben jullie dit kunnen laten gebeuren. Ja. Oké, okay, dankjewel. Ik terug aan jou, Esther William. Ik zie Stella heel heftig knikken bij het verhaal van Tim. Deel jij zijn analyse? Ja, ja absoluut, absoluut. Wat voor aanbevelingen zouden dan wat jou betreft daaruit komen? Nou ja, in ieder geval, gelukkig begint dat stapje voor stapje te komen. Luister gewoon naar de mensen. Luister naar en probeer met elkaar verbinding te maken om uh, bepaalde taboes, taboe is ook weer zo'n woord... maar om verbinding te maken met elkaar. Ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. En, uh... Mij valt op dat er ervaringsdeskundigheid of, uh, ingezet wordt, maar het wordt vaak ingezet even als een vinkje mm. en dan gaan we weer door naar het volgende hoofdstuk. En ik denk dat er echt gewoon in tandems gewerkt zou kunnen worden met uh, beleidsmakers en uitvoerders en dat je dan uh, een slag kan slaan. Maar ik denk ook... Alleen maar ervaringsdeskundigen. Ik denk dat het beter is om mij als personen of andere ervaringsdeskundigen om te scholen. voor jobs die nu uh, waar veel voor gevraagd wordt. dan dat je alleen maar dat etiketje krijgt van ervaringsdeskundigen. Want ik wil niet over een jaar nog steeds hetzelfde verhaal vertellen. Ik wil dan vertellen van, nou, ik sta nu voor de klas, ik noem nu maar even iets. Of ik sta voor, ik zit in werk in een ziekenhuis als verpleegkundige. Ik ben omgeschoold en bijgeschoold. En ik denk dat je dan de mensen van een ladder, die nu steeds wordt gezegd, die is onderaan. Dan kan je weer op die ladder trap naar boven uh, dribbelen of lopen om weer iets te kunnen bereiken, maar om alleen maar ervaringsdeskundig te zijn... of alleen maar naar ervaringsdeskundigen te luisteren. Ik denk dat je dan ook niet de oorlog wint. Nee, goed. Nou, en je merkt ook dat je die verhalen, die, die, koop, die, ben, die bereiken Den Haag elke dag. Dat is natuurlijk ook nu het schandalige. Het is precies wat Tim zegt, van uh, in elke talkshow het zit er vol mee... <kijkt> maar je kan debat na debat, na debat, na debat hebben... en toch komen die oplossingen niet. En, uh, en, en daar wordt het nu wel tijd voor om mensen ter verantwoording roepen hoe heeft het zover kunnen komen. En dat heeft te maken met dat gewoon structureel heel veel mensen te weinig geld ontvangen ja. om hun leven te kunnen betalen. Mm. Dus dat je in die kostencrisis zit, maar ook in die crisis dat die lonen gewoon te laag zijn. En aan de andere kant zie je nu, want er wordt best wel een gigantisch uh, koopkrachtpakket uitgegeven door het kabinet, maar het land niet daar... Bij dus niet de, de rijken die wat minder rijk worden. Maar we hebben het juist over: die structurele armen, die al jaren tekort komen. Die krijgen nu gewoon de verkeerde hulp. Want elke maatregel, ook de energietoeslag, die is erop ge, op, op gebaseerd dat, dat mensen buffers hebben of het op een spaarberekening zetten. Ja, ja. En dan denk je, al dan zit je in die Tweede Kamer en denk je serieus. Die minister denkt echt nog steeds dat we het hier hebben over een groep mensen... die niet een minder groot negatief inkomen krijgt door die energietoeslag... maar die dat ook nog eens op een spaarrekening gaan zetten. Of die dan, ik kreeg vandaag een mail van een mevrouw. Er was een foutje bij het UWV gemaakt en ze heeft echt helemaal niets. Uh, en dat hadden ze twee weken geleden gecorrigeerd en ze kreeg dus een brief. Ja, u krijgt uw geld niet, maar u krijgt in januari uw geld, uh, want u heeft recht op twee maanden. Die mevrouw heeft gewoon niets. Ja. Die moet ook nog dan die feestdagen in en dat is het systeem waar we in leven. En, dat is ook waar moet, en daar moet je voor naar boven kijken en daar moet je mensen echt voor ter verantwoording roepen. Ja. En die verhalen van Stella, ik hoop dat ze wel blijven vertellen, want we moeten het blijven doen. Maar die hebben ze in Den Haag echt voldoende gehoord. Jawel, maar weet je wat ik een beetje vind? Ja. De verhalen moeten verteld ja. worden en ik wil het nog duizend keer vertellen. Dat vind ik geen probleem. Maar het mogen niet de huilie-huilie verhalen nee. worden om dan een verschil te kunnen maken. Er moet gewoon echt een verschil gemaakt worden. Wat ik net zei, steek ja. ook geld in mensen om ze om, om te scholen, scholen. Ja. bij ja. te scholen. Want anders verandert er niks. Ja. Want in, moet even, in het beeld, ook, wij werken met ervaringsdeskundigheid, maar eigenlijk werken wij gewoon met medewerkers van de gemeente Nissenwaard. Ja, ja. En daar is iemand ervaringsdeskundige, maar we gaan niet aan de voorkant verklappen wie dat is, bij wij spreken. Maar het was zo ingewikkeld om daar te komen, want in eerste instantie was die persoon natuurlijk vrijwilliger. Ja. Die ging aan de hand meelopen, uh, maar je moet die mensen gewoon een volwaardige baan geven, een plek geven in je organisatie, onder het hoort in je organisatie. En dan pas geef je het volgens mij een goede plek. Nou, En dan loop je in de eerste instantie, dus dat zullen heel veel gemeenten herkennen, tegen heel veel muren op, ja. want dan moet je ineens plek maken, een plek uh, uh, uh, realiseren voor, voor ervaringsdeskundigheid. Ja. En dat is dus inderdaad meer dan alleen het verhaal vertellen. Ja, ja ik, ik ben het daar wel mee eens, maar ik vind wel dat er... Er zit wel een nuance in het verhaal, Ervaringsdeskundigheid is belangrijk, want die kunnen meelezen met brieven en dan zeggen, joh, maar dit woord, dat slaagt nergens op, maar we moeten naar boven kijken. En de vraag is, wie neemt nou die beslissingen? Ja. Hoe worden die beslissingen genomen? En op basis van welke kennisbronnen worden die beslissingen genomen? En in Nederland is het structureel zo dat je alleen maar beslissingen mag nemen. dat je minimaal een masterdiploma hebt. dat je al tien jaar heel ingewikkelde notities schrijft. waar je zelf van uit kan. dat noemen we beleidskennis. Ja. en dat je professionele kennis hebt. dat je de hazen weet erop. Dan denk ik, oké, okay, maar als we nou mensen hadden. en we hebben het dan over een selecte groep van 20, 30 procent in Nederland. die al jaren beslissingen neemt over sociaal-economische gezondheidsverschillen al 30 jaar, 100 miljoen euro per jaar, en al 30 jaar slaagt die groep er niet in om die verschillen te verkleinen. Wordt de hamvraag dan op een bepaald moment niet van, kunnen jullie dat nog wel? Ja. Ja. Moeten we dan eens niet stoppen met eigen verantwoordelijkheid, eigen gedrag, maar moeten we dat niet als hoogopgeleide naar onszelf kijken? En kunnen wij dit eigenlijk nog wel? Ja. En wat missen we dan? En dan zou je kunnen zeggen, maar misschien missen we naast professionele kennis, beleidskennis en wetenschappelijke kennis, ervaringskennis. En dan ligt het niet bij de ander, maar dan ligt het bij onszelf. Dat is een kennisbron die wij niet hebben. En zolang wij die kennisbron niet hebben en daar niet actief op zoek gaan om dat gat te vullen, moeten we misschien wat meer bescheiden zijn met onze beelden over de ander. Dan moeten we misschien wat meer genereuzer zijn. En misschien, misschien eens denken aan die dag, aan ons gedrag, op die dag, dat wij ons recht voeren. Dat we niets zien hebben. En dat is maar honderd doen. En dat elke dag van het jaar doen. Maar Tim, waarom denk je dat dat het... beeld nee, een keer beslissingen. Maar ik denk dat we het bij onszelf moeten zoeken. Ik denk echt dat dat, en ik hoop dat dat, hè, ik wil ook positief blijven, dat dat nu de mentaliteitswijziging is die er komt. Dat veel mensen voelen van, wow, het kwam echt dichtbij. Dit moeten we gewoon niet willen. De stress die ik nu een maand of twee heb gevoeld, ja, dat moeten we niet voor 20% van de samenleving systematisch elke moment van een dag Maar waarom zou het dan nog steeds niet gebeuren? Er wordt al zoveel over dit onderwerp. Jij praat er veel over, heel veel andere mensen praten er veel over. En waarom gebeurt het dan toch niet dat er of in tandem gewerkt wordt... of dat er meer die ervaringskennis nou, ik, de ingezet wordt? Daar ben ik het niet volledig mee eens. Hè. De wethouder zegt net, uh, wij doen best veel. We hebben voor het eerst de minister van Armoedebeleid. Dat is niet niks. We hebben een secretaris-generaal bij VWS... die heel haar selectiesysteem aan het omgooien is. Die streetwise ambtenaren wil. We hebben de minister van uh, Onderwijs die voor het eerst hbo stagiaires binnen de ministeriële torenstoelraad. De gemeente Amsterdam doet voor het eerst in de geschiedenis ooit in dit land een bo traineeships Dus het gebeurt wel veel. Maar als het gaat zo is, duurt het heel lang om dat zo te krijgen. Maar ik denk dat er... Kijk, en ik, ik, ik, ik vind dat het niet genoeg is, dat is een ander verhaal. Ik ben hier geen uh, beleid aan het goed praten waar ik niet achter sta. Maar er gebeurt best veel. Maar het is een megatanker... Van bewangen en denkbeelden. En natuurlijk heel lang om dat, om dat te draaien. Maar er gebeurt ja. echt best veel. Dat, en ik dat vraag me ik ook wel, wel af of het genoeg is. Dat is een heel andere, je, andere vraag, Omdat ja. je wel eens denkt, want, want hier heb je helemaal gelijk in. Maar is het genoeg? Je zag in de coronacrisis zag je het ook. Die tweedeling in de samenleving is in Nederland zo ver gevorderd. Dat alle mensen die aan de goede kant staan, ja, dat zijn ook de mensen die de besluiten nemen. En als je eigenlijk... Uh, op dit moment niemand kent in je directe omgeving, of je hebt het zelf nooit zo beleefd, uh, die uh, op dit moment uh, echt een armoedeprobleem heeft... Uh, dan maak je op een hele andere manier besluiten. Dan, en je, en je, dan, dan kijk je op een hele andere manier naar de cijfers van het Nibud... of het CBS die zeggen, ja. oh joh, als we aan dit knopje draaien... dan heeft zoveel procent het wel oké. Okay. Oh, en als we aan dit knopje draaien, ja, maar er zijn maar heel weinig gemeentes... die maar 115 procent van het sociaal minimum dat geven. Dus dat valt dan wel mee. Nou, voor wie het niet meevalt, is het voor dat gezin wat het treft. Ja. En je denkt heel erg anders over die uitzonderingsgevallen... op het moment dat je het echt zelf doorleeft. En, ja, en ik denk... Kijk, ik denk dat daar de crux zit. Hè. Je moet zorgen dat ambtenaren zelf ook echt op welke manier ook, zelf veel meer ervaringskennis hebben. Want kijk, in die ministeriële torens, dat systeem is ook gewoon mega complex. Vanuit de Tweede Kamer, die notities die je moet lezen, dat is gewoon mega complex. Hè. En dat, dat moet je ook echt wel willen en kunnen begrijpen. En dat is niet niks. Dat begrijp je niet zomaar. En we moeten gaan voorkomen dat het. Uh, twee polen strijd wordt tussen de emotionele trots van de ervaringsdeskundige ja, en de professionele precies. trots. Ja. Dus we hebben ook aan die beleidstafels mensen nodig die, die beide kanten van het verhaal kennen. Want wat u ook zegt met dat beleid, we hebben dus een term zelfredzame dakrozen in Nederland. Maar als je nou om die tafel met tien mensen die dat dan beslist hebben, en een ex-dakrozen heeft zitten, die dan ook heel dat systeem, die een term, haalt het toch gewoon niet? Ja. Die, die mens zegt toch echt, collega's zijn jullie nou ja. helemaal ja. op jullie ja. hoofd gevallen. Ja. Maar er is dus niemand, nee, ze zeggen nou maar, ja, zelfredzaamheid, ja, dan kunnen we er een matrix voor opstellen. Ja, en dan kunnen ze dan ja maar hoe ja. verzin je het? Je krijgt dat om mensen met bepaalde ervaringen echt niet meer uitgericht. En dan denk ik kunnen wij het nog wel. Het ja. ziet volgens mij niet meer aan de andere kant. Ik denk uh, dat Stella ook heel goed heeft duidelijk gemaakt... dat er heel veel diversiteit is hè, in de oorzaken van armoede. Ja. En dat je niet met een vinkje kunt zeggen... nou, we hebben de ervaringsdeskundige, want die ervaringen zijn heel rijk en divers. En in beleid gaan we toch te veel uit van het gemiddelde, de medianen... mensen die voorspelbaar reageren. En we moeten veel meer beseffen hoe, uh, nou, hoe divers het is... en hoe je daar in beleid rekening mee moet houden. Houden. Ik zou toch nog wel eventjes, Tim, jij, jij wilde al ons richting beleid uh, uh, praten krijgen. Uh, kun je toch ons een beetje meenemen in hoe groot dat probleem van armoede in Nederland is? Hè? We zijn toch een hartstikke gaaf land. Uh, <lacht> hoe, hoe groot is dat armoedeprobleem nou? Ja, ik, ik, ik vind om eerlijk te zijn Nederland ook wel een hartstikke gaaf land, niet op dit punt, maar ik vind Nederland in zijn heel. ik woon hier heel graag, ik ben heel denkbaar richting Nederland, dus hey, dat, uh, dat voorop. We moeten het ook af en toe positief houden. Kijk, het bijzondere op dit moment is dat het probleem op zich niet veel groter was dan vorig jaar rond deze tijd. De dreiging van het probleem is gigantisch groter geworden. Waar ik me vooral zorgen om maak momenteel, en dat zie je dan ook in die bestaanszekerheid, is dat we eigenlijk voor het eerst in onze geschiedenis, toch zeker sinds 1983 dan, in een fase zitten dat al onze sociale grondrechten tegelijkertijd in crisis verkeren. We hebben een woningcrisis, een zorgcrisis, een onderwijscrisis, bestaanszekerheidscrisis, een leefomgevingcrisis, arbeidsmarktcrisis en allemaal sociale grondrechten. En dat, dat noemen we crisis op het moment dat het 30 procent raakt. He, vanaf dan, want dan komt de middenklasse in beeld en dan gaan we de crisis noemen, dan kunnen er miljardenplannen tegenaan en dan zeggen ze, hey, we zijn super solidair met elkaar. Ja, nee, die miljarden zijn het feit, zijn het de uiting van dat we niet solidair zijn onder de voorgrond. Maar als je daar wat dieper naar kijkt, wil dat wel zeggen dat heel veel mensen, en dan hebben we het rond 20, 25 procent, eigenlijk al een decennium in crisis verkeren op al die domeinen. En dat heeft allemaal te maken met flexibilisering en noem maar op. En nu dreigt dat. En dan, ja, dan krijgt armoede een groter verhaal. daarom moet ik ja. ook, zeg, we moeten wel een onderscheid maken tussen armoede van je hebt even geen geld of je hebt even, wat rust op de woningmarkt en met een miljard fixen ja. Maar voor die groep, die 10% die we al 30 jaar volledig hebben afgeschreven in Nederland, dat is 10% achterblijvers zoals dat, dat noemt. Daarboven die 10% onzeker werkende, systematisch de, de slachtoffers van de flexibilisering van alles wat ja, roze en vast zit in dit land. Het is eigenlijk een groep van 20%. Ja, voor hen is het gewoon echt dramatisch. En dan, dat is, dat is wel de groep die inderdaad tien jaar eerder zal sterven. Dat is de groep die vijftien jaar eerder zorgkosten zal nodig hebben. En ik denk dat we daar wel onderscheid in moeten maken. Hè. Dat we voor een bepaalde groep hebben we een mega inhaalslag. En voor een andere groep zijn die miljarden compensatie, die kostencrisis aanpakken, echt wel voldoende. En ik vind vooral die groep, die 20%, daar moeten we echt... echt heel ongelijk in gaan investeren. Maar ook, ook, het wordt terug een... We zitten op het kantelpunt volgens mij dat het terug wel begrepen eigenbelang wordt... om echt naar die onderste groepen in de samenleving te kijken... en die ongelijkheid gewoon echt kleiner te maken. Ja. Ook Deze onderwijs. armoede kost toch gewoon ontzettend veel geld, ja. de overheid? Kost, ik denk ja. dat je het eerder opgelost krijgt door het geld in te pompen... dan uh, wat er nu in, in de armoede en in de schuldenindustrie... Uh, gaande is. Dus ik denk dat het de overheid gewoon ontzettend veel geld kost. Ja, maar daar ben ik het gewoon mee eens. Ja, ik weet, ja nee, daar ben ik het gewoon mee eens vandaag. Ik, ik weet niet of het uh, accurate cijfers zijn, maar dat de tandzorg alleen niet in het basispakket 3 miljard zou kosten. We hebben 3,5 miljard problematische schulden. Het kost ons 7 miljard om die ja. te innen en we inen 35%. Ja, ja. Dat, dat is de wereld op zijn kop. Ja, precies. Ja. Maar ik, ik denk ook dat we, kijk, we, en dat zijn die regelingen ook, hè. We, we hebben heel veel regelingen opgetuigd, maar ik denk dat we, dat we op een andere manier logische manier naar die regelingen moeten gaan kijken. En ik vind de voedselbank een goed voorbeeld. Niemand die aan de voedselbank werkt, vindt dat de voedselbank moet bestaan. Ja. Dat is nou iets waar iedereen die erin actief is, vindt dat dat er niet moet zijn. Dat kost heel veel geld in logistiek, dat kost heel veel gel ja. geld in gebouwen, miljoenen uren vrijwilligerswerk, dat kost ook heel veel geld in organisatie. Maar in feite hebben we het toch garmen over een pakketje voedsel van 30 euro per week. Er ja. moet toch een manier zijn om dat op een heel andere manier bij de personen te krijgen, die 30 euro. Ja, geeft gewoon een pas op de supermarkt. Ja, ja want, ja. en zo kijken we er niet naar, met z'n ja. 10 miljoen, misschien miljard uren vrijwilligerswerk per jaar... die niet naar de zorg kunnen gaan, die ja. niet naar het onderwijs kunnen ja. gaan... terwijl dat echt veel, veel, veel structurelere ja. Ja. problemen zijn... die je niet meer een pakketje van. Daar met een pas van 30 euro. Op en, ja. en los daarvan, van die voedselbank... Uh, ik heb ook in de rij gestaan bij de Voedselbank. Het doet ook heel veel met je eigen waarde. Want ja. je, ja, daardoor de... je staat daar, je krijgt gewoon uh, je tas mee of je spullen mee. Je, je, je, je eigen waarde raak je gewoon kwijt. Je hebt niet meer de keuze om zelf te kunnen bepalen wat je wil koken, wat je wil eten. Dus het kan allemaal op een andere manier. En ik, tuurlijk, ik ben dankbaar geweest dat de Voedselbank er is. En ik zou bij wijze van spreken nu weer kunnen aansluiten. Maar ik doe het persoonlijk niet, omdat ik die pijn, dat verdriet, dat gevoel wil ik gewoon nooit meer hebben dus je wordt op een gegeven moment wel heel erg creatief op een andere manier maar je creativiteit houdt op een gegeven moment wel op als je niet gewoon voldoende geld hebt en dat uh, ja ik neem dat eigenlijk zeg maar het gaat niet meer om het ik vind het gewoon een politieke keuze eigenlijk dit en ik denk ook dat je op gemeentelijk niveau inderdaad heel veel regelingen kan bedenken. Maar ja, we hadden het in het gesprekje ervoor eigenlijk ook al over van... dat blijft toch wel een hele hoop pleisterwerk als je niet fundamenteel iets doet aan de ongelijkheid. En we hebben wel heel veel onderzoek... ...naar intergenerationele uh, armoede, maar nooit naar intergenerationele rijkdom. Uh, want daar zit volgens mij nog wel heel veel uh, kansen om daar ook, ook in het kader van gelijkheid iets aan te doen. Ja. Uh, en daar moeten we gewoon wat aan doen, want als we dat niet doen, dan is het gewoon uh, super oneerlijk verdeeld. Ja. Intussen is uh, Luc Papers uh, weer aangeschoven. Die heeft via onze WhatsApp-lijn nog wat vragen binnengekregen en ik hoor graag welke dat zijn. Ja, absoluut Esther Mirjam. Ja. Als we het over generaties hebben en erfelijkheid, dan uh, hebben we gelijk een hele goede vraag binnengekregen. Die is voor Barbara. Ook weer van Ed Schut. Uh, armoede is erfelijk en dat blijkt uit tal van onderzoeken. Hoe kunnen wij als partij en hoe kan de politiek erfbare armoede aanpakken? Nou, ja, dat, dat, daar zitten daar een aantal kanten aan. Maar ik denk dat, dat Tim net al het juiste zei. Als we echt die ongelijkheid willen aanpakken... en zeker die op generatie voor generatie wordt, wordt um, overgegeven... dat betekent gewoon knetterongelijk investeren. Dat betekent echt een rigoureuze keuze... in dat je gaat investeren in die armoede... en dat je dus de rijken daarvoor laat betalen. De rijken, de vervuilers, de vermogenden. En dat zet je gewoon hop... Gelijk, uh, ja, ongelijk in om kansengelijkheid te bevorderen. Dus beter onderwijs om die, die, die kinderopvang zo snel mogelijk echt gratis te krijgen. Maar niet gesegregeerd, van je doet de onderkant van de samenleving, die gooi je in een peuterspeelzaaltje En de rest die kan lekker zijn pedagogisch ontwikkelingsplan kopen voor heel veel kraken. Nee, gewoon uh, echt uh, uh, die kansengelijkheid als basisvoorziening voor iedereen. En dat betekent gewoon ongelijk investeren. Heel, heel rigoureus en dat is gewoon een politieke keuze die we moeten maken. En het erg is dat, dat we we, we, stonden, we zijn nu over dat kantenpunt heen. We, we, we waren op een punt dat, dat het klaar was met het op generatie op generatie. Verheffen, het is bijna een lelijk woord geworden. Dat was gewoon een ding. En, en je ziet nu dat dat, dat dat weg is. Zeker in de stad waar ik woon. Uh, ik woon in West. Daar, dat is een van de hè, dat noem je dan ook aandachtswijk of focuswijk. En de rest zit allemaal op Zuid. Als dus je daar die, die, die, die armoede die op generatie, generatie wordt overgegeven, dat is daar gewoon weer uh, uh, aan de orde van de dag. Oké, okay, dankjewel. Uh, Tim, ik heb hier een vraag van Suzanne. We hebben er net iets over gezegd, over armoedebeleid, en wie dat ze moeten schrijven. Je schrijft ook voor de correspondent, zegt Suzanne. Daarin zeg je ook dat uh, mensen die armoedebeleid maken. dat niet zouden moeten doen als ze zelf dat nooit hebben meegemaakt. Waarom niet? Nou, nee, dat schrijf ik niet, want dat vind ik helemaal niet. <laughs> ik denk dat Suzanne uh, mijn essay opnieuw moet lezen, maar ik ga wel. Nee. Je hoeft het niet allemaal meegemaakt te hebben om erover te gaan, maar je moet wel een... Of je bent heel principieel bescheiden. Kijk, ik, ik kan gaan zeggen hoe mensen in een rijke wijk moeten leven, maar ik, weet, ik ken dat leven daar niet. En ik denk dat die mensen in een rijke wijk niks van mijn aanbevelingen gaan overnemen. Maar waarom denken mensen uit een rijke wijk systematisch dat ze in de arme wijk gaan leven zoals de mensen uit de rijke wijk het beslissen? Ja, en je, je krijgt gewoon heel rare dingen. Hè? We hebben sociaal-economische gezondheidsverschillen. ja. En wat krijg je dan? Dan gaan we die wijk gezonder maken. Maar gezonder dan wie? Ja. Gezonder voor wie? In die wijk, dat boeit echt niemand. Dat boeit echt... Men, mensen staan er echt niet bij stil dat ze zes jaar eerder gaan sterven dan wij. Dat, dat, dat boeit niet, maar wij vinden dat dat wel belangrijk. Van de zorg die niet houdbaar is, noem maar op. Dan gaan we die wijk gezonder maken, droppen we er allemaal onderzoeken op en moeten die mensen allemaal zich allemaal gaan aanpassen. Want de gezondheidskoof en de vertrouwerskoof, dat is één koof geworden. Maar die mensen hebben geen vertrouwen meer omdat ze ongezond zijn. Hè. Omdat ze ongezond zijn, hebben ze hulp nodig. Die hulp komt niet en daardoor creëren ze een wantrouwen jegens de overheid. En als je dat zicht niet hebt en ook geen moeite doet om via ervaringskennis dat zicht op te halen, ja, misschien moet je jezelf dan afvragen of je nog op de goede plek zit. Ik vind dat echt een legitieme vraag. Want als ik, ah ja, als ik. Twee keer chocoladetaartbekken, dat lukt me niet. Dan vraag ik om een partner wil jij die chocoladetaartbekken, want die kan dat niet. Als dus je heel veel regelingen bedenkt, en die werken niet, ja, dan moet je misschien een andere vragen om die regelingen te bedenken. Volgens mij is dat logica. Ja. Zo kijk ik er naar. Laatste vraag, Luc. Ja, dankjewel, Tim. Laatste vraag is eigenlijk voor Stella: ik heb ontzettend veel WhatsAppjes binnengekregen. Want Tim die zegt dit nu, hè, dat mensen in Rijke wijken niet over of niet weten hoe het is om een arme wijk te leveren. Hoe heb jij dat ervaren? Want jij bent hier onze ervaringsdeskundige. In de arme wijk te wonen of in de rijke wijk te wonen? Om in een arme wijk te wonen en dat mensen, andere mensen beleid voor jou maken. Die zeggen hoe je moet leven. Um, ja, hoe heb ik dat zelf ervaren? Ja, ik, ik, ja, ik vind het zelf... Uh, vond het zelf een cultuurshock voor mezelf om in een arme wijk te wonen, als ik heel eerlijk ben. Omdat uh, je woont gewoon met hele andere soort type mensen in een wijk dat als je in een wijk woont waar uh, koopwoningen zijn van een bepaald bedrag... of in een vrije sector woont, dan is dat gewoon anders. Maar ik was, zoals ik me nu bewust ben van het nu, zoals ik in het leven sta... zo bewust was ik niet toen ik in een wijk woonde waar de huizen boven de vijf uh, ton waren. Dus ik, ik, ik, ik dacht toen heel anders. En nu denk ik van uh, het beleid zoals het gemaakt wordt in Amsterdam in mijn wijk... Uh, is mijn wijk schoner dan de wijken waar de huizen zijn van boven een miljoen. Dus in, ons, in Amsterdam wordt daar goed werk verricht, vind ik persoonlijk. Maar ik vind het niet goed dat er zoveel mensen... die uh, uh, zeg maar even aan de onderkant van de samenleving bij elkaar wonen... want dat brengt elkaar niet naar boven toe. Dus dat is zoals ik het ervaar. Okay. Ik weet niet of ik het juiste antwoord geef, maar dat is mijn beleving. Hartstikke goed. Uh, wij komen tot uh, een afronding met nog uh, één korte vraag voor een ieder uh, om de laatste woorden van wijsheid uh, met ons te delen. Uh, begin ik maar bij Wouter, uh, jouw collega wethouders in andere gemeenten, als ze één ding uh, van jou moeten overnemen uit Nissewaard, waar het gaat om succesvol aanpakken van armoede, wat zou jij hen adviseren? Uh, maak een team uh, vol met ervaringsdeskundigen die helemaal volwaardig in dienst zijn uh, van. De gemeente. Want precies, jij ja, kan natuurlijk niet zo mooi als uh, Tim uh, zeggen, maar wat hij zegt, daar geloof ik helemaal in. Je moet je echt omringen met mensen die wel weten waar het over gaat. Uh, en dat geldt zeker ook voor heel veel wethouders. En uh, Barbara, we maken jou minister van Armoedebeleid en jij doet er wel wat aan. <laughs> Wat, wat is het eerste waar je mee aan de slag gaat? Nou, allereerst is het tien puntenplan. zijn dan weer tien dingen. Hè? En ik denk dat je het in twee stukken moet hakken. Dat is eigenlijk de, de maatregelen stuk of vijf. Die het gewoon binnen vijf jaar, tien jaar beter moeten waken. Dat gaat over hogere lonen. Dat gaat over die doorgeslagen flex. Uh, mensen gewoon fatsoenlijke contracten geven. Maar dat gaat ook over daar waar energiearmoede uh, uh, het, het hardst kan toeslaan. Daar moet gewoon prioriteit op dat, dat isoleren en die energierekening naar beneden krijgen. En aan de andere kant zou ik uh, die, die andere vijf punten willen focussen... op precies die groep waar Tim het over heeft, die 20 procent... Want die groep, daar is nu gewoon geen maatregel voor. Alles in dat hele koopkrachtpakket wat het kabinet uitstrooit of, of aan energietoeslag, dat komt gewoon niet binnen. Dat wordt niet gevoeld. Dat betekent alleen maar een minder groot negatief inkomen. En om dat te tackelen, we hebben vandaag weer uren daarover staan praten, maar het, het, het, het kabinet wilde gewoon niet aan. Ze voelen het niet dat die mensen er zijn. Ik, zou, ik ben een kind van de, van de jaren tachtig. Ik heb zelf kinderen gekregen in de financiële crisis, was wethouder wijk in de coronacrisis. Maar wat ik nu om me heen zie, en ik woon wel in zo'n wijk waar die mensen oververtegenwoordigd zijn... dat is ongelooflijk veel mensen die hun eten uit prullenbakken halen. Ongelooflijk veel mensen die gewoon aanspreken dat ze honger hebben. Je ziet het aan de manieren van boodschappen doen. Noem het allemaal maar op. En uh, daarom zijn we, uh, we zeg ik even samen met uh, Senna Toeg van GroenLinks, op een toer door heel Nederland uh, de komende drie maanden... om eigenlijk gewoon... Aan die mensen te vragen: how can we help? En dat, eh, die oplossingen die gaan we naar, naar Den Haag brengen. Hartstikke goed. Um, Tim, wat mogen we van de WBS verwachten in uh, het aanpakken van uh, dit, dit grote probleem in dit land dat soms gaaf is en op sommige punten wat minder gaaf? Nou, ik denk dat wij vooral uh, als WBS op de lange termijn gaan kijken. En ik denk dat er wel wat Er zijn volgens mij wel waar uitdagingen. In in de brede zin ja, die drie vragen hè. hoe nemen we beslissingen, waar worden die beslissingen genomen en wie nemen die beslissingen? En is dat nog wel in evenwicht? En ik wil nog heel kort ingaan op die, echt die onderste groep. Heel, kort. Die heel Ja, echt heel kort. Wat ik heel bijzonder vind, is dat we, we hebben speciaal onderwijs zonder onderwijs. vinden we nodig, moeten we doen. We speciale werkplekken, dat vinden we nodig, dat moeten we doen. Maar we bij, voor die onderste groep hebben we ook gewoon een speciale overheid nodig. Een overheid, die, die groep moeten we niet met 35 formulieren lastigvallen. Nee. Als je chronisch ziek bent, moet je niet ieder jaar gaan zeggen dat er geen wonderen gebeurd zijn en nog steeds chronisch ziek zijn. Daar moeten we vanaf. Want we, we, we duwen die mensen ook helemaal verder weg en we dragen er allemaal de prijs voor op termijn. Stella, als je de, de wethouder, het Kamerlid en de directeur van het wetenschappelijke bureau zo hoort, denk je: nou. Dit wil ik ook nog wel eventjes meegeven of uh, heb je er vertrouwen in dat uh, hier een goede weg wordt ingeslagen om ja, de grote absoluut. problemen aan te ik, pakken? Ik geloof wel dat er een goede weg wordt ingeslagen en ik, ik geloof dat veel meer krachten gebundeld mogen worden en dat we veel meer intern naar elkaar mogen gaan luisteren. En Ik, ik persoonlijk vind dat het geen politieke kwestie meer mag zijn of het nou door P van de A mensen nu wordt gezegd of door weet ik veel wie. Het moet partijloos zijn, want het gaat er gewoon wel over dat je een leven zou moeten kunnen leven in de plaats van dat je constant aan het overleven bent. dus ik uh, werk op alle jullie drie de fronten graag mee om mijn ervaringskennis en mijn wijsheid mee te geven zodat ik zelf ook een beter leven heb zodat ik ook niet meer ieder dubbeltje zeg maar zelf moet omdraaien maar dat ik normaal uh, zonder stress mijn kinderen s'avonds ook eten kan geven dus het, het is voor mij een missie maar tegelijkertijd is het voor mij ook werk om uh, goede voeding te geven en goed te delen. En ik hoop dat dat weer door jullie drieën uh, ontvangen wordt. Niet alleen door mij, van mij, maar er zijn met mij nog veel meer mensen die uh, hun wijsheid hebben. Ik wil jullie alle vier heel hartelijk danken voor de wijsheid die jullie hebben gedeeld in PvdA Praat. Ook voor de kijkers thuis die hebben laten zien dat de PvdA ook luistert, want hun vragen zijn goed beluisterd en beantwoord. We zijn weer terug in januari, woensdag 25 januari hebben we een volgende aflevering van PvdA Praat en heel graag tot dan.